In deze missie ga je jouw social media platform bouwen. En dat doe je op papier. Nu je het ontwerpkanvas hebt ingevuld, kun je echt aan de slag. Stap 4. Een prototype bouwen. Verzamel eerst de spullen om je platform te maken. Stiften, lijm, stickers, scharen, potloden, alles mag je gebruiken. En kies dan het juiste template dat hoort bij jouw social media platform. Ontwerp je een app? Kies dan de telefoon of de tablet. Ontwerp je een site voor op de computer? Kies dan dit template. Je kunt ook de Skills dojo ontwerpset gebruiken. Hierin vind je allerlei voorbeelden die je kunt uitknippen of natekenen. Gebruik je ontwerpcanvas en de algoritmes die je daarop hebt genoteerd bij het bouwen van jouw platform. Succes! Mijn social media platform is klaar. Ik heb een herontwerp van YouTube gemaakt. Pak nu de algoritme kaartjes er maar bij. De algoritmes die ik op mijn ontwerpcanvas heb genoteerd heb ik in mijn social platform verwerkt. Op de kaartjes kun je noteren hoe jouw algoritmes je platform beter maken. Knip nu de kaartjes uit en noteer hoe jouw algoritmes precies werken op jouw social platform. Gelukt? Mooi. Ik ben erg benieuwd naar welk social media platform jij ontworpen hebt en welke AI algoritmes je bedacht hebt. Als je wil kun je me een foto sturen via onze social media sites. In de volgende missie ga je jouw social media platform testen, presenteren en verbeteren. Leuk dat je hebt meegedaan. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Dan ben jij de eerste die hoort wanneer er een nieuwe missie online staat. Tot de volgende missie.